Hey, daar ben ik weer. En dit keer met vijf dingen die je zegt wanneer je McDonald's ziet. Dingen die je zegt wanneer iemand dit op tafel laat. En jij hebt het niet gegeten. Zijn huh? ze gaan? Zonder mij? Is het McDonald's? Wanneer hebben ze dat gehad? Als dat McDonald's is. En ik heb niks gehad. Zou ze wat maar even hadden gelaten voor mij? Volgens mij niet. Bedankt voor het kijken, want dat waren de vijf dingen die je zegt als je McDonald's op tafel ziet. Maar dan zonder inhoud. Klik die like button en laat een reactie onder. Volgende keer laat ik zien hoe mijn verjaardag is gegaan in juli. Dus ik hoop dat jullie daarna uitkijken. Tot ziens, bye bye!